Ik ben Cynthia Stijger, ik ben schrijfster en dichter en ik heb uh, twee dyslectische dochters. Dus ik dacht, hoe kunnen zij um, anders dan alleen maar lezen en met uh, platte letters bezig zijn, hoe kunnen zij um, leren om woorden zo vorm te geven in hun hoofd, zodat het ook echt blijft hangen. Mijn idee was um, om te experimenteren met letters. Um, omdat uh, kinderen die moeite hebben met lezen uh, vaak beelddenkers zijn en um, heel erg gebaat zijn wanneer ze een beeld kunnen maken bij een bepaalde lettercombinatie, bijvoorbeeld hier oog. Uh, dat schrijven ze vaak met één o en hier heb je dan twee, o, uh, twee ogen en dat maakt dan het woord oog. Dus dan heb je veel meer een, een beter beeld zeg maar, van het woord. Bij oog dacht ik ook aan een brilletje of een binocle uh, waar je doorheen kunt kijken. Uh, Voor vorm. Ja. Uh, hetzelfde is hier met laars, uh, bal, um, bed heb ik hier gemaakt. Um, dat is heel tastbaar. Het, is echt, het heeft de vorm van een, van een bed. Ja, als dus ik heb een beetje zitten knutselen met letters. Uh, hier heb je bijvoorbeeld de A. Um, verder kun je, heb ik geprobeerd om uh, poëzie te maken. Uh, om eigenlijk in plaats van op het platte vlak bezig te zijn met, met woorden. Om dat meer de lucht in te brengen. En dat is nou, dit uiteindelijk geworden met het... Dat heb ik op een... Als mal zeg maar heb ik een fles gebruikt. En zo kun je dat ook doen met nou ja, echt, echt een flessen... Uh, uh, model zeg maar. En dan kun je ook weer gebruiken voor als lamp of gewoon als, um, om als cadeau te doen.